Yo best kijkers van oh, sorry. yo kijkers van InfoGames, Games, leuk dat je kijkt deze nieuwe video. Ik ben Andres en vandaag ben ik terug op Incraft. E De vorige video was, oh my god. Als eerste hebben we twee mensen getrapt in all... Oh my god. Yo Jobis kijkers van EK Games, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Oh, Yo, is kijkers van InfoG. Even. Yopens kijkers van Info Games, dat dus ik eigenlijk deze nieuwe video. Ik ben vandaag op iCraft. E en jongens, er staat een super tof video voor jullie te wachten. Met kiteseries, met kills en nog veel meer. Als eerste even. Ik heb een 40 euro donatie gekregen van Strength Boost. Hij heeft deze donaties um, gedaan in de vorm van keys. En van ranks. Dus super awesome. Judith bedankt daarvoor. Jongens binnen de 24 uur 30 likes. Is de volgende dag een nieuwe video. En we hopen kunnen we gaan voor de 50 likes. Op wat langere termijn. Deel deze video. Laat zeker even een like achter. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En tot de volgende keer. Oh my god. We komen even in de fight zone Kijk al die. Nee nee nee nee, nee. Wat is er wat is er. Wie wie wie wie. wie? Zwarte naapjes. Zwarte naapjes. Twee is ook Ja, ja, rip. You know, heb je een speed? Hij oh. wel. Ik denk het niet. Nee, ik heb geen speed. Nee, oké, okay, nice. Oké, okay, dit ik. Kan... Ik heet dat weg? Oh, nog een paar honderd box. Ik niet, hij heeft me vast. Ik dacht dat ik dood ga, man. Ze hebben power nodig natuurlijk, dus daar moet je ja, wel elke keer. Uh. Oh, ik heb, ik heb gedodged. Daar loopt hij net weg. Daar. De... Ik ga het niet overleven. Nou, thanks. Ik heb iemand, te... iemand in de trap! Iemand in de trap! Oh, wat? Welke? Welke? Welke trap? Welke trap? Ze zijn allebei. alle been, Ze zijn allebei. alle been. In de... Loken. In de... In de... trap met water. oh wat? In die ene... Uh, Fontein, Fontein. Oh mijn god, ik heb ze alle twee. Nee, nee, nee, hier. Kom, kom, kom niet bezig, kom niet bezig. Oh mijn god. Ja, gewoon doodbouwen. bouwen. Eh, kom je nog helpen, Voetje? Nee, ja. Voetje. Voetje, Voetje. Ja. ik zit ja. hier in mijn eentje met hem. Gast, gast. Pa pak poortje naar boven, pak poortje naar boven. Oh, wat ik kan hier nog uit? Gewoon de Belg, nu helpen! Ja, Gewoon de Belg helpen, we gaan de Belg helpen, helpen, helpen. Ja, ja, ja, Laat hem niet rennen, boys. Ik heb geen fire. Hé, hey, help iemand dan, help iemand. Ja, ik heb hem, blijf, Ik blijf, hem. Ik heb nog maar vier gapballs, ouwe. Vloed, vloed, vloed, wat doe je, wat ja, doe je? Ja, bleef, bleef, bleef, ik blijf, ik Ik heb. ik blok, bleef, melken, ik, blok ook in. ik heb maar 5 gaps, hè. Oh There's my is god. gast. Nee! Die... Hé, hey, waar is die ene boy? We zijn nu maar met twee aan het hakken. Wil ik niet doen? Oh my god, bel ik serieus. Ja jongen, moet ik weten dat je gaat bouwen. Ja, oh. Zelm is kapot, Zelm is kapot. Ja, best. Is die andere guy er nog? Ja. Ik heb even van iemand die... Te... blijf ik achteruit lopen wat is dit pak hem ja fuck ja yeah, yeah, yeah, yeah. oh. yeah, easy, dodge. Ah, easy dodge. <laughs> Vloetje, je, je zit nu in een... Oh... oh Wat nee. de... Oh. Nee! Oh, nee! Oh shit! Vloetje! Vloetje is going in! Vloedje, heb je hem? Nee, tuurlijk niet man. Heb ik hem? Ja, je kan het zeven om weer gaan, maar... <laughs> Oké okay, jongens, um, welkom bij een nieuwe Let's Play van Gewoon Gerlof. Vandaag is er een bedroom fire suggestor een vloedje... <laughs> oh, hij, hij is een camper. Ik Als ik nu echt dood. een haier ben, dan kan ik het weghakken. Ik wil niet dood... Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ga maar weg. Ga maar weg. F-stuk maar. Wauw wauw wauw wauw. Oh, oh, oh fluitje oh vloetje. Oh nu ben ik fucked. Fluitje, dat was niet slim. <laughs> nee, ik ben ik het. Dat was niet slim. Nee, nee, nee, gratis, gratis. Doe iets. Nee, iemand. Nee, <laughs> hebt. Oh ie, wat fuck je Oké. Okay. Oh shit. Eetje kart. Oh, oh, oh. Oh, oh oh, nee! nee ja, oh. nu nee. oh, oh, nee. ja, oh, al. fight! Ja, ik ga dood, ik ga dood. ga dood, ik ga dood. dood. dood. Spaar mijn leven! Oh nee. Jongens, wat een gevecht hier. Een gevecht tussen twee Pets! Oh my God. Doe je petroom open. Oh, staat iemand? Nee! Oh! My God. God. <laughs> red me! Oh shit! Red me, Battle! EVP battle! Battle! In Petroom! Kerof Red me, me. keer of Red me! Of red me. Of red me. <laughs> ja, maar dat, dat is ally, dus je, je, je kan daar beter. Straks gaat hij me bannen. Oké, okay, dat is waar. Anders attack je hem even. Tik him. Ja, dan, ik record het dat is echt. Ik kom helpen. Oh. Ga je wegkomen, denk je? Nee? Ja, ik denk dat je wegkomt. <laughs> Oké, okay, nou, nah, anyway jongens. Doe allemaal een like op deze video. Let's go. <laughs> ik ga je, ik ga je vastmaken in een reactie. Ik ben niet blij.